Wat te vallen dan mes! Uitstappen. Van alle kanten worden we beschoten door zijn vriendjes, dus ze... Dekking zoeken. Ik kom maar hier. Ik weet niet wat hij vast heeft of iets. Oeh, dat is een groot wapen. Oeh, dat is een heel groot wapen. En denkt van, fuck het, ik ben ook een vliegtuig, ik kan niet opstijgen. Pond, is jullie snel gek? Oh, dat is leuk! Zo'n trekker wordt achtervolgd. Oh, uh... laten zien. Dat is Alla, mensen, leuk. Hallo mensen, jullie kijken naar deze nieuwe video met een GTA 5 voor en morgen. En vandaag ga ik op pad met de uh, volkswagen T6 van het uh, Koninklijke Marge C, de Camar. Ja. Uh, yeah. Uh, dit is onze auto, we hebben de eerste melding hier zo'n dronken persoon op, gaan we zo meteen heen. Gemaakt het team MH skill skin skin door iemand anders. Ik deel even niet te zeggen door wie. Um, en vandaag hebben we de Glock, uh, dit is de taser, we hebben de Glock 17, we hebben de, uh, ja, de SMG, de MP5 noem ik dat altijd even. En ik zou graag uh, deze aflevering willen schieten in First Person. Dus.. Wacht even hè? Ik hoor cool van alles Ik ben alleen thuis maar ik cool van alles Oh dat is je naast okay. uh, We gaan eens kijken Daar loopt uh, de persoon al Ik zie hem vanuit hier Dus we gaan eens koekeloeren Wat hij allemaal Te zeggen heeft Oké okay. Dat gaan we niet doen vriend. Mes laten vallen, mes laten vallen. Laat te vallen dan mes. Laat waarschuwing. Laat te vallen. Meewerken. Godverdomme. Dan dacht ik toch. Zijn je erbij? We hebben een aangehouden. Niet onder verplicht. Dan we gaan even heel snel naar ons bureau. Hij komen pannenkoek. Um, ik ga niet meenemen in ons busje. Want uh, mijn ervaring leert tot het moment dat ik een persoon hierin wil zetten dan crasht die. Dat betekent niet dat als jullie een.. Ja dat is goed. Jullie zijn veel te laat, hoe willen niemand te komen. Dat is Op Het moment dat ik een persoon in mijn busje zet, dan um, lukt het niet. Dan crasht de game vaak. Het moment tot, ja jullie misschien lukt het wel. Maar nogmaals ik. Voordat jullie zeggen, ja dat kan gewoon hoor, ja bij jullie kan het, bij mij niet, mooi Ik word gebeld, ik moet opnemen. Verdachte, ga mee naar het bureau, ik zie jullie zo meteen als ik weer vrij ben, tot zo. Oké, okay, daar zijn we weer, ja deze persoon die kwam natuurlijk weer eens op mij afgerend, waar mijn bussy jatte. En ik dacht, dacht niet vriend, jij gaat niet mijn bussy jatten, dus ik zei van, jij gaat niet mijn bussy jatten. Dus ik sloeg hem neer. Um, en wij gaan nu naar een persoon die wordt gezocht en die rijdt hier langs het vliegveld met de ANPR camera's van de, van de Marge C. Ik weet niet of ze die hebben, maar bij deze hebben ze die wel. Ik ga even een stukje tegen het verkeer in. Om vervolgens, wacht even hè, als ik nu ga, want hier, ik weet dat je hier, hier gaat rijden. Oh, die ga ik nooit meer bijhouden hoor. Die ga ik kwijtraken. Nee, die ga ik nooit meer, ga ik nooit meer bij kunnen komen. Maar uh, leuke challenge. Uh, um, even denken. Dus uh, ik uh, aan het bellen en ondertussen mijn hele muis aan het slopen door vet vaak achter elkaar te klikken om die man te slaan, want hij sloeg mij ook opeens. Hier kan ik toch gewoon niet snel. aan. Oh nee, ik, dat is de verkeerde. Waar ga ik hier dan heen? En oh, dan ga je zo. Nee, dat heeft ook geen zin. Ik heb blauw erop gooien. Want die willen we niet kwijtraken. Anders wordt de baas Kamar boos op mij. Ik moet hier links pakken. Hè? Ja. Oké. Okay. Oh, gassen, gassen, gassen. Hij uh, is hij al mogelijk vuurwapen gevaarlijk zijn. Zou uh, bij uh, zware gang uh, uh, misdaden betrokken zijn. En dat ook oh, aanrijding. Dat houdt in, uh, ja, als je in Amerika naar de gangs kijkt, uh, die, die, die, uh, die grote groepen stoere gangsters, ja, dat zijn wel echt allemaal, hebben die vuurwapen op zak. Ik ga maar weer links stilstaan, natuurlijk. joh. Oké, okay, nu kunnen we sneller maken. Het is dus goed, dus is ze niet op de vlucht. Dus ze zou niet uh, door het verkeer moeten racen. We lopen ook op hem in met deze snelheid, dus dat is mooi. werkt allemaal goed mee, gaat mooi naar rechts dat is omdat ik zoveel mogelijk links rijd dan zien hun geen andere keuze dan naar rechts te gaan het duurt nu allemaal wat langer en die vrachtwagen gaat een probleem veroorzaken, maar dan kunnen we hier ze tussendoor op, uh, dankjewel ik had een mod gekregen van iemand in de reacties of op instagram uh, privé. ja nu moeten we keuzes maken of rechts blijven rijden of links gaan rijden nu ga ik wel links rijden. Um, alleen dat was dus tot de vrachtwagens aan de kant gaan. Dat was een mod clear the way of zoiets. Maar dan denk ik van ja, want ik download net en je gaat de de de handling, de vehicles meta vervangen. En daarin heb ik zoveel veranderd. Dat ik bang ben als ik dat nu ga veranderen. Want daar daar onder andere staat erin. Dat dit busje moet rijden op de handeling van police T. En niet op de handeling van uh, sheriff. Ik zeg me sheriff. Ja, lekker Engels. Ik, uh, ik kan die R nooit uh, in het Engels. Maar goed. Um, uh, uh, dus. Als jij die vehicles meter gaat vervangen met dat bestandje. Dan, dan gaat het nooit zo zijn. Tot hun weer. Instellen. Dat ik. Um, die handeling zo heb ingesteld. Dat is even heel ingewikkeld en ik moet meer op het verkeer letten dan praten, dat is altijd moeilijk, moet je zo maar eens proberen, maar um ja, dat dus. Dus ik denk als ik het vervang, ben ik mijn eigen bestand kwijt, wat betekent dat ik, um ja, dan, dan klopt er niks meer van, dan kiepen dan alle auto's om, omdat ze de, de foute handeling hebben. Want dat wordt allemaal geregeld in de vehiclesmeta. Blauw gaat uit, want in principe kun je van ver af al blauw zien aankomen als je netjes spiegelt. Maar het is hier niet heel druk, dus ik kan nu gewoon, gewoon linkerbaan, volle gas rijden. En hier gewoon naar rechts, dan maar even er langs. Helemaal uit ons gebied. Maar ja, eigenlijk kun je nog ook best in de stad doen. Hè. Ik doe het wel altijd zo netjes in en rondom het vliegveld. En nergens anders. Maar eigenlijk... Kan ik overal wel naartoe. Even rechts inhalen. Want het verkeer blijft altijd zo lekker links rijden. Allemaal bekeuringen in de brievenbus. Ik zag de motor al. Ik zag hem al komen. We gaan zelfs de stad uit. Ik denk dat ik hem heb... Uh, ...buiten de stad. Ah, oh, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Ik ga toch even blauw erop gooien. Dan op het moment dat we bij hem zijn, dan zet ik hem meteen klem. Maar wie is het? 1201 dat hij 1201 dat. Ik word weer geweld, maar ik. Ja, ja, handig. Ik ben even aanhouding aan het verrichten vriend. Oh shit, dat is zo. Ik dacht dat hij hier links was. Ja, wie is het nou? Hij. Dukes, ja, dat is Uitstappen. Uitstappen. Goed, daar gaat er vandoor, uh, meldkamer. Oké, okay, C spoed eenheidjes bij. Meerdere eenheden. vriendjes die uh, achter ons aan gaan komen. Oké, okay, daar komen we. Oké, okay, C so worden beschoten. We kunnen hier eindig gaan schieten. Aan alle kanten worden we beschoten door zijn vriendjes u dus zei. Hij... Dekking zoeken. We zitten hier in de val joh. Is er nog een? En de verdachte is inmiddels er vandoor. Oké, okay, ik ga echt die de verdachte aan. Hun... Ah shit, meerdere collega's neer. We zijn echt in de val. Uh... Hij gaat er rennend vandoor. Nou, zijn kameraden komen dan maar achter mij aan. Godverdomme. Zo, staan blijven! Hier komen. Helemaal klaar. Elke verdachte wegen wordt er melk geschoten, heb je dat begrepen? En ook op je vriendjes. Leggen blijven. Als zij nogmaals met spoed 1-1 erbij. Rijdt alstublieft prio 1. Is die Pipo aan het rijden of niet? 1202 we komen dan. Wat is dat? een hond okay. ik ben aangehouden, ik ben niet de antwoord verplicht ik ben zo waarschijnlijk ook wel aangehouden tot uh... zo dan hoe heet dat uh... Um, wat die, uh, die holleder ook had gedaan, aanzetten tot moord of zoiets, opdrachtgeving voor moord, hij zit daar op zijn knieën, blijf even bij hem, totdat mijn collega hier hem heeft ingerekend, hij gaat meteen naar de gevangenis, zo, daar vloog een band geloof ik, zo. hij is mee met hem, en dan gaan we nu eens achter zo'n vriendje aan. We hebben meerdere collega's die gewond zijn geraakt bij dit incident. Staan blijven. Stoppen. Stoppen. Er wordt geschoten maat. Ben al geraakt, zie ik. Zegt de volging op het strand. Lekker, pik. In de water. Liggen. Boeit me niks dat je in het water ligt. Je gaat liggen. Of een drinkje. Lekker in het natte zand. Heerlijk. Ah, genieten. Goed, je bent aangehouden. Ga mee naar het bureau. Ik ben al redelijk goed gestraft, denk ik. Maar al die schotwonden. Lekker en uh... Oh wacht, ik uh, moet wel even terug gaan bellen, want het was belangrijk. Maar ik dacht ik in een aanhouding kan niet. Uh... Ik zie jullie zo meteen weer. We zijn weer op het vliegveld en we krijgen meteen de prio 1 melding. Uh, ambulance Schiphol zou een uh, slachtoffer hebben. En uh, daar zouden ze wat probleempjes mee hebben. Die zouden lastig vallen, die zou agressief reageren op hun. Hierin is dat je bericht, alle wagens, bericht alle wagens... plaatsen, zei... Hey, stoppen! Hey, stoppen! Je wordt getest. Leggen blijven. Hij is aan het slapen. Je mag je meteen helpen. Hij zal rustig blijven. Ligt daar nou iemand onder? Nee, oké. Okay. Um, ja. Goed, ik ga even snel alle wapens uh, fixen, want ja, mijn game die was gecrashed, dus uh, moesten we even opnieuw nieuw beginnen. We doen die weg, we doen die shotgun weg, we doen de andere shotgun weg, we doen de uh, P99 weg, want de klok houden we. En dan pakken we nog de SMG. En dan zullen we nog even wat leuke. En, uh... Zo, en dan hebben we weer alles. Dan zijn we volledig inzetbaar. En dan kunnen we end geloof ik. Of CTRL I, CTRL I, CTRL end end call lights. Nee, en dan doen we gewoon op de X. En dan krijg je meteen een nieuwe melding. Voordat de uh, of hebben we een cent. Head to the last known location. Oké, oké, oké. We hebben in de parkeerplaats um, een verdachte gespot met de camera's. Uh, So. Um, even kijken zou worden gezocht voor kidnapping dus uh, ontvoering laatste locatie van de verdachte is hierboven ah, ah, ah. Up is rechtsop ik vertrouw dit soort meldingen nooit hij zou rennen ik weet niet wat hij komt doen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 Wapen laten vallen! Wapen laten vallen! Meewerken! potmond jullie, dit gewoon te schieten op ons. Nou, ik kom er rechts, moeten we even opletten. Het boefje. En nu komt hij weer daarheen, wat is dit? schot lossen. Dat was geen waarschuwingsschot maar wel wapen laten vallen zeg ik. Hij heeft een shotgun. Mooi. Dit wapen bergen. Een klok erbij pakken. Oeh dat zijn lekker kogeltjes. Keurig. Ja zie je, de shotgun. Daar heb je drie keer niks aan. Als je in een vuurgevecht zit van die afstand daar. We hangen een hier naartoe, dan, uh, dan gaan we het hier even oplossen met hem. Dan mogen we meteen zijn wapen meenemen. Gaan we gaan een kenteken checken van bleep, deze auto. En daarna van deze auto als het niks is. De eerste auto 4, is al weg. Daar was ook niks dan mee. Ah, daar had En 3, dit was... LIMA 672 LIMA no, 1099 Deze heeft ook niks uit te zien Want er komt nog niks bij ik hij nou Lucas of zoiets? Wel of niet? Weet niet. ik niet, ik weet niet of je, hoeveel je tegelijk kunt Ik ga het volgende kenteken dat je naam 4, 3, Alpha, Missy, LIMA 672 LIMA International. Als iemand wordt lastig gevallen ze te zien, niemand, want anders zie je wel uh, witte bolletjes bij het uh, was een rood, een rood rondje. Ja niet dat, maar hier was een rood rondje. En normaal zie je er dan witte, witte stipjes in. Dan weet je dat er ook daadwerkelijk mensen zijn. Maar nu was het niks. 1201 -12 dat 1201 Krijgen we nu dan. Er zou achter een bus aan zitten. En die bus zie je nog niet, maar die zie je nu wel. Nog even hoor. Als je dichterbij komt, dan spant die bus pas in. Kijk eens. Uh, meldkamer, graag het vliegverkeer even tijdelijk stil in verband met een bus die over alle, ba oh, die over alle banen hierheen uh, reist. En denkt van, fuck it, ik ben ook een vliegtuig, ik ga niet opstijgen. Pot, is jullie snel gek. Dus dat gaan we niet toelaten, maat. Wij zijn sneller. Hallo. Even stoppen. Hij lijkt te stoppen. Uitstappen, uitstappen. Stoppen, hier komen, je bent aangehouden, liggen, liggen, goed zo, ik ben aangehouden, we gaan heel snel weg hier, ik denk dat het best wel als een pittige bedreiging wordt gezien op een vliegveld, uh, nou ja, denk maar even na van uh, een bus geen vliegveldbus, want die zien er anders uit. Met één persoon erin. Uh, gaat er vandoor over het vliegveld. Ja, uh, er kan van alles in zitten. Er kan een bom in zitten. Dat weet ik nu nog steeds niet. Gaan we gewoon niet vanuit. Oh sorry Ik ga in ieder geval wel die bus even besturen. Nee niet die. Ik wil niet mijn bus zien. Ja, maar Kom op! Ik ga die busjes, dus nou, niet deze, maar ik zet hem wel even aan de kant. En dan pakken we deze. Buschauffeur. Oh, lekker krasjes ook. We gaan een plekje zoeken waar hij goed staat. Even opletten dat mijn hier niet verdwijnt want ja nu denkt LSPDV dat dit mijn uh, dat dit mijn politievoertuig is maar hij staat er nog zolang je kunt zien zal hij niet verdwijnen als het goed is komt er geen vliegverkeer want we hebben nog steeds aangegeven dat we uh, op tot we bezig zijn daar is de toren dus ze zouden moeten zien tot nu weer alles vrij en veilig is maar we gaan het toch nog even doorgeven als we de baan hebben gecontroleerd of hij er niks heeft uitgegooid. Nee, hij ziet er allemaal keurig uit nog. De meldkamer, het vliegverkeer mag weer zijn weg gaan vervolgen, jullie mogen het doorgeven aan de toren. Wij hebben de route doorlopen, ziet er allemaal goed uit, nagelopen, nagereden. ziet er allemaal keurig uit, wij gaan met vervolg. Ja. Waarom daar, daar gaan we echt niet naartoe. Bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens? Vertel, vertel. Meldkamer, daar zijn we weer. Kamar 1 hier. Graag vliegverkeer op baan 38 links uh, stil leggen in verband met een uh, aangereden persoon die uh, pitgekort op de baan staat. Ligt en een persoon die erbij staat. Hallo meneer, ja vertel. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, thanks. Daar is de verdachte, die rijdt er nog. Als het goed is, komt een ambulance. De verdachte rijdt recht voor mij. Ik kan natuurlijk ook niet of zo. Ik laat er gewoon liggen. Hoi! Ambulance zou moeten komen. Meestal komt hij vanzelf al aangereden als ik er bijna ben, als ik er net ben. Dus uh, misschien omdat het op vliegveld is dat hij niet kan worden ingespand. Maar dit is hem in ieder geval. Voor, stop de voorstel aan. 12 Ik heb zicht op de verdachte. Dat is gehoord. Ja. Hallo meneer. Kunnen mij even vertellen wat er is gebeurd? Heeft hij iets gedronken? Nee. Oké. Okay. Heeft hij toevallig drugs genomen? Am I being detained? Ja dat gaat nu wel, uh, wel gebeuren. U mag even uitstappen. Ik ben aangehouden. Uh, verlaten plaats ongeval. Ik ben niet tot antwoorden verplicht. Ik heb recht op een advocaat. Zodat dus je die wilt, gaan we dat allemaal regelen. Eén collega vraagt om een assistentie. Assistance required for a suspect placed under arrest in Los Santos International. 12.05, ik ben onderweg. Zo. Hidden een one call. Out crash. Een bericht voor alle wagens. Deze melding is. Oké. Okay. Ja. Meldkamer, uh, slachtoffer opgehaald. Stijgen naar het bureau gebracht voor een verklaring. 38 links weer vrij. Ah nee maar het was 33 links. Wat is dit? Wat heb ik dan net gelezen daar? Meldkamer er klopt niks van, maar hier was het. Wat stond hier dan? Ben ik echt zo scheel geweest? Ah, 33, ja oké. Okay. 33 links was, maar dan hebben jullie vast al gesnopen, want er zal geen 38 zijn. Nou, gaan we nog even kijken. Oh, daar komt de ambu. Lekker pik, hij is al lang weg. Van de koek. Oh, dat is leuk! John Deere wordt achtervolgd... Uh... ...in Los International. Die gaat toch International. in open. Ik ben wow shit! Stay on the road. Pot, man, dat ding is van metaal ofzo. Remmen. Bam afstappen afstappen hier komen staan blijven Zeg het woont de voet collega's zijn in de buurt hier komen goed zo liggen blijven En aangehouden een stopteken niet te antwoorden verplicht heb recht op een advocaat en ook jij als je die wilt kunnen allemaal regelen Helaas geen John Deere jongen, anders wou je voor mij mag doorrijden. Ik collega vraagt om een assistentie. It's required for a pick-up place under arrest and São Santos International Airport. Alweer vijf weben in de lucht. Dat is verhoord. Zo. Naar transportbusje. Al nou, die nu zit hier waarschijnlijk aan oh, nee. het Eh, uh, La porta of zoiets. Uh, meldkamer, ze zegt dat dat ze soepel hè. en ik kan dat niet. Freeway, uh, daar zou een persoon met een uh, wapen lopen. En ja, dat mag niet, hè. Links afslaan, die taxi die, Ja, keurig. Hij moet mij toch al lang gezien hebben. Maar dat hoop ik niet. Ja, waar dan? Oh, daar! Ik ga geen status doorgeven, want eigenlijk schiet die op me. Hallo, even staan blijven. 12 0 ik heb zicht op de verdachte. Alla te zien. Dat is zien. Meldkamer, uh, alles onder controle. 1 persoon aangehouden, 1 nee, persoon doorbaan. een dodelijke... Uh, dodelijke afloop. Goed de laatste schot. Hoe die ging door. daar. Want ik deed ze bam, bam, en toen bam, en toen boom, en toen boom. En toen boom. Oh, nu krijg je ook Mensen, bedankt voor het